Ja, Ja, nee, dat is Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, dat is wel Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, is goed. Ja, is goed. Ja, Ja, is goed. is nou, dat wordt een goed. dat is een klein. Maar als je het niet echt hebt, is kan je het is de Unie dat hier? Heel belangrijk, maar als je niet je die Ja, dat is een Ja, een Ja, Ja, een ja, Nou, ik heb een vriend. Nee, ik heb een ik heb een precies. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. hallo. Leuk, hoe dat? Ik je hier bent in de Tweede Kamer. Ik neem even weer voor de ja. ja, voorzitter, Tjeer de Krooi. En mij zijn een aantal kamerleden op het onderwerp. Misschien gaan we hier even voorstellen. Ik ben Eva van de Partij van de Wieren. Achterspelder, Sekka, Tweede Kamer. Erik Havenkort van de Kathleen, moet jij dit doen? Oh, met de stiekem in de Kamer. Mijn naam is Kiki Haven. Normaal neem ik ook deel aan deze commissie, ja, maar nu ben ik dat als voorzitter. Wie van u het machtiglijk het woord geeft? Ja, nee, dat is goed. Uh, mijn naam is Hanne Jacobi en ik ben bestuurder binnen de RGB. Ik ben verantwoordelijk voor de CEO vrondstoffen Energie en Omgeving. En dit zijn onze kaderleden. En vanuit de FNV vinden wij het altijd belangrijk dat de zelf het woord voeren. Dus dat gaan we het zelf doen in het VNV, en ik geef Pernes eerste van de master achter. Ja. En wij uh, zijn eigenlijk uh, een beetje bezorgd over de toekomstige van de als we plannen dus een beetje zacht willen. Nee meneer. Ik denk dat we nu opzetten. dat dan dat en dan komt doen. Wij besparen daar eigenlijk ook heel veel CO2-uitstoot. Ja, dat is iets in de Wij besparen dus ook heel veel CO2-uitstoot. En. verminderen van de Aardgas. Ik heb maar eigen Staten, Polen uit Zuid-Amerika, Biomassa uit Canada. Wij hebben afval ook de buurlanden. Maar we hebben er allemaal warmte netten, we hebben een initiatieve bedrijf, een grote warmte netten. Maar ja, nu horen wij dus... Uh, Waarbij geveeld op uh, de oude persoon? Nou, het is eigenlijk even wat meer gaat recycleneren, ververbruiken. Alles heeft keer het einde levensblok. En dat zal toch een project met een volgende zee zijn. Denken mensen misschien van één, maar ik wil het gezegd dat het een hele plastic het verbrand worden omdat ze niet meer te hergebruiken worden. Ook met geavanceerde technieken. Bijvoorbeeld, zeker leren we het moment is het einde leven. vermoeden dat juist door meer te recyclen of meer te hergebruiken, we beginnen toch in zijn ogen te zitten. En om dat een beetje binnen door te kunnen, en we af te gaan uit dat we nog andere landen hebben. We willen graag een gelijk speelveld met de buren. Ik ga niet dat is Het grootste een beetje. Het de wel een En we van onze circulaire We die een paar jaar lang gezegd, we we hebben een paar keer we hebben een paar keer gezegd, ja een paar keer Verkisting heeft ook warmte nodig om te kunnen halen. Dat zijn allemaal levenprocessen die je dan ook de das te nekken in draaien. Dus je hebt zo'n stokje met een kruisje aan de, de vijverkant, dan hoef je geen polen, geen massa en geen werken gas. Ja, wat ik ook hier voor onze gelukkigste. is Die weet Kennis. Ik het van het de vraag is: Engeland, die werkt heel door? En dat zijn al te nieuwe politici. De zijn nieuwe politici. De zijn Wij hebben ze hier ook. Het is een beetje hetzelfde verhaal als met de Wij gaan een nieuwe bouw. Waarom? Hoe leggen we dat uit aan onze achterban? ja, daar ga ik nog leveren op energie, elektriciteit. een paar. een paar. Ik heb een paar. Ik heb een paar. Ik heb een we Ik heb een paar. Ik heb een paar. Ik heb een paar. Ik heb een paar. Ik heb toen je weer afwegen? Er is te veel wind. Toen gaan onze wind af. Kunnen je weer op Want er is het te weinig wind. Te Dus Voor die uh, situaties zijn we ook een belangrijke partner. Dus als je warmte naar de andere moet je dit ding de aan te leggen. Niet te bellen, Het is nog even wetstijl, het is zwaar. Ik de velgen nog altijd zwaarder in. Om Dan doen met pompen, de warmte komt de te drijven ja zijn ook andere voordelen voor mensen die Stadsverwarming is We schrijven, we houden de rijden en we doen het uitstoot zitten. We sluiten aan op ons eh. dus, warmte. Ze hebben het geen warmte, niet kunnen het gas, we kunnen het Ze kunnen ook warmte tegen de warmte gebruiken. Dat is er nog steeds. blijft het. Ja, in hebben wij heel veel nieuwe oogst. Er hebben helemaal geen warmte in. Er komt mensen nou, nah. oh, we je er een hergebruik buitenland. dit is we Als je bij de Indië-landen dan is het een soort... Metalen, zware metaal of metaal die in een saai zitten, die bij terug die bij Turkije, die bij de stromen die kan straks in uh. eh, dus, het central... buitenland. Dat Dat is goed. Dan is goed. Dat is goed. het is goed. Dat is het Dat is goed. Dat in goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is Heel, en dat het niet heen kan, dat het duur is om erheen te Dat is heel lang. Dat de metaalkast vrij Dan dat willen we ook nog doen. Dat is veel beter met energetisch het Daarom is de tasverbruik, de kolenverbruik, de jongelse verbruik. Dat is te dat is Dat is Dat is Oké, het komt. Maar wil je wel wat ze... Ja, die dat hoef ik niet in terug. Het is Willem Heidakker, ex-werknemer van de AVE, afvalverwerkingen Duijndal... tot Brozenburg, de bij me. Ik wil heel even hebben over waarom we er zijn. Want afval bestaat niet. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, de afval bestaat juist wel. En dan moet je het op, op een goede manier verwerken. En een van de juiste manieren, dat de juiste brand heeft is juiste de brand in de aanzien van verbrandingsinstallatie. Om uh, dadelijk aan de energie staat het niet, En uh, die zal ik dan bevinden. Het beheersen van de beheerse maat, dat gaat het kunnen verduurken. CO2 afvangen, dat gaan we regelen. Want dat is helemaal niet goed. Want wij verloopt dan het water niet het kunnen We kunnen als leverancier worden voor het Westland, zeg maar. uit Rogovenburg. Dat vind je het ook al. We gaan het ook al naar de tuinbanken. Dus. Dus het is niet zo dat wij uh, het zomaar over, over, over de balk komen. Nee, het is juist ja, dat, uh, dat we de emissies zo laag mogelijk hebben, die de lucht zijn. dat hebben we eigenlijk niet. CO2, dat gaan we regelen en dan is het voor de hele uh, installatie van ons. We hebben afval nodig, juist uit het buitenland. Maar dat wordt betaald uit het buitenland aan de staat. Dat moet het, die importheffing die moet gewoon verdwijnen. Het, het is ja. eigenlijk speelveld. Ja. Juist, we zijn één maar Waarom moet Italië nu zeg maar, de importheffing betalen? De burgers in Italië moeten meer, meer gaan betalen voor hun afval. Nou, dat is het onrecht. Ja, je aan Engelsen aan het. noem maar op. Daar moeten wij van af. De staat hoeft daar niet rijk van te worden. Wij hebben afval nodig. En wij zorgen dat de staat rijk wordt vanuit onze energie. Ja. En dat we kunnen voldoen in de, doen, de toekomst aan de vraag die je hebt. Dat wil ik echt Dat wil ik. is het Wat heb je voor ja, kwaad? Ja, eigenlijk kort toe, er is al veel gezegd. Maar in ieder geval, als we dat afval dus niet importeren, dan wordt het dus gestort. Ik heb hier een tabelletje van de verbrandingsbelasting van Nederland versus andere landen. Nou, de meeste landen hebben helemaal geen verbrandingsbelasting. We hebben daar bovenop ook nog een CO2-heffing, ja, dus er is duidelijk dus geen, uh, geen sprake van een gelijk speelvel. Dus is er is gewoon in, in over deze selectie van landen in Europa is een tientje, wij zitten op 35 euro. Het stond neer op 50% belasting, waardoor er dus meer afval in Europa gestort wordt. In Europa volgens de Europese Milieuagentschap, is nu 80 miljoen ton aan methaanuitstoot, co 2 methaan methaanuitstoot, methaan door restgeval wat gestort wordt is dus het idee, ja, er wordt helemaal niet meer gestort in Europa. Onzin, 80 miljoen ton. En een importheffing is met 80 0,2 miljoen ton CO2-uitstoot te besparen in Nederland. Terwijl ja. de 80 miljoen ton uitstoot in Europa is. Dus dat zou ja, we hebben de Global Miefade Pledge als Nederland ondertekend. Er staat letterlijk in de tekst, het is een wereldwijd doel, niet een nationaal doel. Maar dus als we werkelijk die handtekening serieus nemen, dan zorgen we dat we voor een Europese markt gelijk speelveld waar we elkaar helpen wij exporteren een miljoen ton gevaarlijk afval, importeren een miljoen ton restafval. Nou, waarom zou dat niet kunnen? Hè? De Duitsers die ons gevaarlijk afval nemen, vragen geen heffingen. Wij vragen een heffing of we het economisch onmogelijk kunnen maken, waardoor dat afval is gestort. Wij roepen op: zorg minimaal voor het gelijk speelveld dat die brandingsbelasting, die invoerheffing, van 35 euro naar 100 een tientje gaat. Of nog de schaffen we hem af, hè? zodat we dus met elkaar kunnen helpen op zo'n solidaire manier de klimaatbestrijd dus in ieder geval kunnen halen en hernieuwbare energie, zoals Marcia zegt kunnen bargroepen. Peter, bedankt u wel. Uh, wat ja. jullie dan voor ons gaan doen. En de juiste vooral, ja. ja. ja. We hebben mensen met die minuut dus, we hebben die commissie, de commissie. De leden hebben zes minuten, donderdag. We spreken over de hele circulaire economie. En wanneer is dan die vergadering over de 60 minuten? Kunnen we dat dan in plannen? Ik het Maar je hebt dan 60 minuten. Maar ik heb wel één ding. Om u allemaal wegwijs te maken, kom gewoon langs. Wij nodigen u uit op de installaties, kom langs. We leiden u rond, laten alles zien, we zijn heel transparant. We hebben al meerdere Kamerleden rondgeleid her en der. toen langs, u bent wel toen. Ik We hebben al heel veel gezien. Ja. Oh, Zeker wel. Bij de luider ja, is het niet Oké, dat was het weten. Kijk, de betrokkenheid. nou eens. En dan kom je de OCR, het is nog een hele verhaal. De beschikkingen van ja, alle, we alle kleinen, ja. Super, dankjewel. Dank nou. hey, jullie bedankt dan voor uw komst. We gaan de dag door dat is in de bak. Dus ja, we dan dan dan de, dan dan. zeker doen. Hey, dank je. Wat je afvalpakket nog over te komen tijd, heb je er ineens over de chemische vervuiling als meeval die zitten? Heb je daarover nagedacht of van de beschrijft? Dus is er duidelijk dat we afval moeten exporteren naar België of Duitsland als er geen ander alternatief is? Ja, daar wordt het in ja, en gezicht ook. Ja, dat is heel erg jammer. Dat ja, heeft het hebben we ook aangegeven. Maar dat is dus ook. We hebben die producenten verantwoordelijkheid. En, uh, en daarmee hebben we ook de producten. En dat is dus ook wat ik misbaar vind bij dus de ovp Ik kan er veel meer aanstellingen aan Ik ben dus Ik ben dat is een recyclen, plastic. is een materiaal. we die kunnen hergebruiken, dat is helemaal.